Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren, ofwel de Ortur Laser Master 2 en dan de 15 Watt versie. Dit gaat een korte video worden. Kijk, het maken van een afbeelding en het, van een, het bewerken van een afbeelding hebben we regelmatig laten zien in video's, eh, daar waar het de software Imager betreft. Weten gezegd de website image-r.com. Een tijd terug kreeg ik van iemand aangeboden een lading lijststeen die bedoeld is voor sublimatie. En ja vergeef me als ik het verkeerd zeg maar volgens mij is sublimatie een techniek waarbij je met een printer een afbeelding kunt printen in full color op van allerlei, op van allerlei materialen. Um, en in dit geval gebeurt dat dan dus op lijstteen. En we zien hier zo'n lijstteenplaat. Je ziet aan de onderzijde dat het eigenlijk gewoon een reguliere lijstteen is. Waar op de andere zijde een compleet wit vlak zit. En um, nou ja, ik kreeg dat gratis, dus ik heb dat uh, graag uh, geaccepteerd natuurlijk. Dat mogen duidelijk zijn. Um, heb er ook wel wat van te koop gezet maar daar is helaas niemand op gekomen mensen mogen zich daar uh, rustig bij mij voor benaderen over de prijs die ik daar dan voor vraag en die is echt een heel stuk lager dan in een winkel um, ik heb gemerkt want ik heb het natuurlijk uitgetest dat ik een plaat heb genomen een kleinere plaat als hier nu ligt en daarop heb ik een afbeelding van, een, van het Duivelshuis in Arnhem. Dat is een gebouw in Arnhem. En dat was een pentekening. En daar heb ik, die heb ik daarop gelezen, zeg maar. Tot mijn grote verrassing, want ik heb daar de Norton-methode voor witte tegels gebruikt. En dan niet zwart geschilderd, maar dus wit geschilderd. Ik dacht van, nou, dit is ook wit. En als dit wit is, dan krijg je natuurlijk hetzelfde resultaat. Tot mijn verrassing echter bleek eh, het laserproces eigenlijk in het negatief te werken. Desalniettemin gaf dat een fantastisch mooie tegel met een hele mooie afbeelding van het Duivelshuis. Ik zal de foto daarvan verwerken in de video. Met de huidige crisis in de Oekraïne en mijn voornemen zoals je in mijn vorige video gezien hebt om Oekraïnse vluchtelingen op te nemen... Daarnaast een goede kennis te hebben wiens vrouw Oekraïens is en die natuurlijk zeer emotioneel belast is de afgelopen weken. Um, heb ik besloten om een, um, ja, een Oekraïne gerelateerde afbeelding uh, te nemen die ik op het internet gedownload heb. En die te gaan proberen te lezen op zo'n sublimatielijsteenplaat. Ik ga het je niet ter plaatse laten zien. Nogmaals, de techniek is een techniek die hebben we al vele malen gebruikt. Ik ga het je ook niet ter plaatse laten zien, want dat is gelijk een van de grootste nadelen van dit materiaal. Het is natuurlijk niet gemaakt voor een laser. En ik heb gemerkt toen ik die eerste plaats met laser gelezen heb met, met dat met materiaal, eh, dat de stank die daarvan afkomt en waarschijnlijk dus ook de giftigheid, hoog is. Ja? Ik raad er dus ook niemand aan om het binnen te doen... Waar niet extreem genoeg voldoende afzuiging, afzuiging is of wat dan ook. Maar in mijn situatie, mijn laser staat in de serre. Eigenlijk voor de schuifdeuren. Dus ik heb allebei de schuifdeuren, want vandaag is het mooi weer. Heb ik de schuifdeuren helemaal open gezet. Zodat eh, smerige luchten in dit geval naar buiten gaan. Ik weet het is niet netjes. Smerige luchten horen niet buiten, maar ze horen ook niet binnen. Um, en het is ook niet zo dat ik dit elke dag doe. Geen zorg. Ja. Um, ik ga je straks het resultaat laten zien van het lezen van die afbeelding. Ik laser deze afbeelding met een snelheid van 1200 mm per minuut en met een 50% power. De eerste afbeelding had ik ook met 1200 mm per minuut gedaan, maar met een 80% power. Dus misschien dat ook wel die power voor die enorme stank gezorgd. heeft. Dat weet ik niet, ik ga het niet testen. Ik laat de laser zijn werk doen en als die klaar is, laat ik u het resultaat hier zien. Tot zometeen. Tja, en dit is dan het eindresultaat. Eigenlijk een volstrekte verrassing. Zoals je op de foto van de andere lijst plaat hebt kunnen zien, is daar in het negatief gelezen. Vermoedelijk heb ik dus bij het aanmaken van het imagerbestand niet gekozen voor de white tile method, maar voor de white tile met black paint method. En dat heeft dus veroorzaakt dat ik een uh, negatieve afbeelding kreeg deze afbeelding is zoals die eigenlijk bedoeld was en hij is werkelijk fantastisch geworden ik kan niet anders zeggen deze gaat cadeau worden gegeven aan een goede kennis van ons um maar dit was werkelijk geweldig. En omdat ik ook de schuifdeur van de schuifpui van heb kunnen openzetten helemaal, is er geen stank in huis van de enorme lucht. En in dit geval heb ik ook maar op 50%. Ik zei straks 1200 mm per minuut en 80%. Deze is gedaan met eh, 1200 mm per minuut en 50% power. Wel nu zie je hier het resultaat. Een geweldige afdruk. Hartstikke mooi. Ik ben er trots op. En ik hoop dat jij het ook mooi vindt. Tot de volgende keer. Daag.